Hallo allemaal, welkom bij het tweede deel van de eerste aflevering. Mijn naam is Ajan Bos. En mijn naam is Martijn van Staveren, ook namens mij. Heel hartelijk welkom. In het eerste deel hebben wij, uh, zijn we bij een top 10 gebleven. Een top 10 van de meest significante sightings over de wereld. Uh, van de maand mei 2015. Jawel. <laughs> en uh, we waren bij nummer 5 aangeland. En dat was, een, uh, dat was bij de Apollo 15 missie. Een, uh, ja, een mogelijke ufo uh, die daar is gezien. Dus misschien kunnen we even naar het filmpje kijken. Dat sure okay the... see, okay. The that Object een programma has a classic de NASA. Saucer. Waarbij uh, in de jaren 70 astronauten op de maan landen en ze verkenden. Uh, de landingsplek van de Apollo 15 op de maan die heette Hadley En De bemanning bestond onder andere uit uh, David Scott en James Irwin. Die heeft deze beelden ook geschoten. En uh, Alfred Worden. Um, hè, en dat, um, dit is een filmpje die recent is opgedoken. Dat is echt officieel NASA materiaal. En wat je daar ziet is uh, ja, een mogelijke ufo. En ze zeggen hier ook van uh, is there an extra extraterrestrial presence on the moon? Uh, en werkt de NASA misschien samen met uh, ja, een, een niet menselijke groep uh, van galactische reizigers? Uh, uh, uh, en Het commentaar wat werd gemaakt is uh, uh, in de cockpit. We can clearly see the craft shadow. It would appear, judging by the official NASA footage, that the crew of Apollo 15 were being uh, observed by an alien spacecraft. Nou hebben we, uh, en dit is dan een, een, een video van Apollo 15 landing op de maan. Er zijn ook heel veel verhalen dat er helemaal niet op de maan zijn geland. Laat uh -huh. staan een aantal keren. Um, wat, wat, ja, wat denk jij over die maanlanding? Heel veel. Aha. <laughs> um, kijk, vooropgesteld dat het er eigenlijk niet zo heel erg toe doet wat ik denk, want dat is eigenlijk niet zo interessant. Ik vertel alleen mijn bevindingen en mijn uh, ervaringen daarover. Allereerst ook ik nog even terug naar de opmerking van... Uh, Top, 5, top 10 van mei 2015, met beelden natuurlijk van enkele tientallen jaren oud. Dus in hoeverre is het dan mei 2015? Niet. Nee, <laughs> dus nee, het, niet. Nee, nee. Uh, het is alleen een top 10 opgesteld uh, op het internet door een, uh, ja, een ufo-gemeenschap, denk ik. Het zijn beelden van enkele tientallen jaren geleden. Ja, terug op jouw vraag, van uh, zijn we daar wel of niet geweest? Is de mensheid geweest op de maan? Jazeker, de mensheid is geweest op de maan. De, mensheid is, de mensen zijn aanwezig op de maan. Het is alleen um, niet op de manier zoals we het hebben gezien. En, dus, en dat is ook de reden waarom alles gefaked wordt, om ons in verwarring te brengen. Om vervolgens vanuit die verwarring een soort uh, tweespalt te zaaien mm -hmm. tussen uh, mensen die daarin geloven dat dat uh, wel is gebeurd en mensen die erin geloven dat het niet is gebeurd. En, en dat is ook gewoon de hetze die aan de gang is. De mensen uh, zijn op de maan geweest. Apollo is daar geland, alleen niet de Apollo vluchten die we hebben gezien. En ook met andere technologie zijn ze daar geweest. He, dus ja. het, is een, het is een dubbele, um, t, een, het, het, is een scène, het zijn scènes geweest die, die dubbel tegelijkertijd zich hebben afgespeeld. Mm -hmm. En daar heeft NASA een leidende rol in gehad, uh, zonder ook dat heel, overigens heel veel mensen binnen NASA niet wisten dat ze dus naar beelden zitten te kijken die niet de werkelijke beelden zijn, die er werkelijk worden opgenomen. Okay. Dus uh, de antwoord is ja, we zijn daar geweest. En ja, de, de NASA, maar dat is niet alleen NASA, want NASA is maar een heel klein schilletje. Dat is een gigantische uh, geheime organisatie, buiten de werkelijke machthebbers om zelfs nog, buiten de militaire industrieën die niet gelieerd zijn aan een land, überhaupt niet, compleet losstaan, hebben ook geen belangen van een land op zich, of een werelddeel, ook niet van een supermacht. Die opereren volledig op eigen um, vermogen. En deze mensen, deze hebben contact met verschillende andere beschavingen. Mm -hmm. En vliegen ook al sinds decennia lang op de maan. En ik heb dat zelf gezien, ik ben daar zelf ja. geweest. En ik heb ook gezien dat er verschillende... Uh, belangen ook achter zitten. Er zijn ook verschillende galactische groeperingen bij betrokken. En dat zijn allemaal groeperingen die, uh, dat kun je rustig stellen, uh, onze machthebbers op zich ook hebben aangewezen voor zichzelf als de legitieme machthebbers. Mm -hmm. En dus uh, de, dan kun je ook automatisch de vraag stellen in hoeverre zijn deze galactische beschavingen welwillend ten opzichte van de menselijke, uh, menselijke bewustzijn. Hè? Dat wie wij zijn. Waarom doen wij daar niet toe? Waarom wordt daar aan meegedaan? Waarom werken ze, ze samen? Daar zit natuurlijk een enorm grote agenda achter. Dat is ook onder andere waar ik ook veel over spreek. Maar de vluchten op de maan en na de maan mm -hmm. hebben zeker plaatsgevonden. Absoluut nee. waar. Dus hebben eigenlijk de, de mensen die zeggen van dat het niet is gebeurd op basis van hun analyse, dat er gerommeld is met foto's, ze hebben gelijk in hun analyse. Alleen de conclusie ja. dat we er niet geweest zijn, dat is dan een verkeerde. Um, ten aanzien van de Apollo-vluchten die we te zien hebben gekregen... ...is het dus de juiste conclusie, want die zijn daar niet geweest. Het nee, okay. is we heel scherp blijven ja, in onze ja. waarneming... ...en ook in onze conclusies daarvan, ja. daarin. Dus je zou rustig kunnen zeggen... We, ...de mensen zijn daar geweest. Mm -hmm. Het is alleen in een andere setting geweest. En ze hebben ook andere voertuigen gebruikt. En de Apollo-astronauten... ...een aantal van de Apollo-astronauten van wat wij hebben gezien... ...zoals Mitchell... Die zijn dus ook daadwerkelijk wel de maan geweest, maar niet in die vluchten. Dus ze hebben ook behoorlijke zware zwijgplicht. Dat zijn mensen van de uh, intelligence services, hè. dus van de inlichtingendiensten. Mm -hmm. Daar moeten we niet uh, te makkelijk over denken. Hè. Dus ook het hele astronautenprogramma, binnen, ook binnen de Europese Space Agency, en de ESA, is ook allemaal gelieerd aan, aan de US Naval uh, Organizations in Amerika. En dat, dat, het is niet zomaar dat je, net als met uh, meneer Kuipers. Met alle respect voor meneer Kuipers, die buitengewoon goed werk verricht, uh, is het niet zo dat hij hierover spreken kan, omdat hij ook hierin zwijgplicht heeft. Mm -hmm. en dat weet hij heel goed. Oké. Okay, Oké. Okay. Ja. Um, mag ik jou vragen um, hoe, of je fysiek op de maan bent geweest? Of dat je dat bent, bent geweest door Remote view? Ik heb niet op de maan gestaan met mijn fysieke lichaam. Ik ben er wel geweest om te kijken, fysiek. Um, door, uh, door wezens die van een federatie zijn van negen, zoals ze worden genoemd. Dat zijn dus uh, de welwillende uh, rassen, mm -hmm. die bijdragen aan het menselijk bewustzijn en mij daar gewoon hebben gebracht, uh, waar ik ook de vraag gesteld van wat maakt het er eigenlijk dat ik dat zie, dat ik het mag zien eigenlijk. Ja. Puur om het in het mentale bewustzijn te brengen. er dus, zijn heel veel verschillende bewustzijnsvelden. Hè. Fijn dat er een neurowetenschapper is die daar ook onderzoek naar doet, ja. op gaaien met een twee ton kostend apparaat. Um, dat het erom gaat dat wij um, uh, in een soort neurologisch circuit zitten en dat ook andere beschavingen dat feilloos weten hoe dat bij ons werkt. Ja. En het is belangrijk om de achtergehouden informatie zelf in te pluggen vanuit ons mentale bewustzijn. Dus het bewustzijn waarin we nu zitten, mentaal hier met ons hoofd, ook in verbinding met ons hart. Ik wijs naar mijn hoofd en naar mijn hart, maar uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Um, is het dus ook de bedoeling dat dat gezien wordt, niet alleen door mij, maar door heel veel andere mensen. En dat daarover gesproken wordt. En door daarover te spreken, breng ik het in beweging. Mm -hmm. Komt in het mentale bewustzijn door woorden en gedachten. Ja. Daaraan gekoppeld zitten ook gevoelens, emoties. En wat wij dus doen, is door dat te benoemen, door te bespreken, wordt het ingeplucht in de uh, mentale realiteit. Mm -hmm. En daarmee voegen wij dus een bijdrage in. We leveren enorme bijdrage met elkaar... Door juist dit allemaal te bespreken. Dus ik ben daar en fysiek geweest, antwoord op je vraag. Uh -huh, uh -huh. Ik ben daar ook niet fysiek geweest. Ik kan ook heel erg op een non-lokale wijze kan ik, uh, verbinding krijgen met de maan. En dat wordt ook gezien en gedetecteerd. Inlichtingendiensten en uh, geheime um, ruimtevaartorganisaties zijn heel goed beveiligd tegen mensen die dat uh, dus kunnen zoals ik, maar ook heel veel andere mensen. Okay. Wordt ook gedetecteerd. Aha. Dus wat ik doe, ik, ik noem het maar niet zo sterk remote viewing. Ik heb er wel op mijn website staan. Maar het is geen remote viewing volgens de huidige protocollen van de inlichtingendiensten en de marine. En, uh, en al dat soort organisaties. Maar ik werk puur vanuit een heel ander creatief veld. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat werkt anders. En daardoor kan ik meer zien als dat zij zouden willen. Oké. Okay. En kun je daar ook iets over delen? Jawel, uh, daar kan ik heel veel over delen. Mm -hmm. Wat ik daarover zou willen zeggen is dat... Um, wat het meest bijzondere is van de maan, dat is puur om de beeldvorming. Hè? We hebben ge geleerd dat de maan kleurloos is. We hebben ook geleerd dat de maan alleen maar stof uh, heeft. Het meest bijzondere is, als je de maan van dichtbij gaat bekijken, is dat de maan heel veel kleurschakeringen heeft. Heel veel verschillende kleuren. Okay. Maar ook, ook kleuren passend bijvoorbeeld bij de Veluwevelden die wij kennen als in bloeistaan. Dus hele mooie paarse en groene gloed in bepaalde gebieden. Dus de maan is niet zozeer alleen maar een dorp planeet, maar de maan heeft ook echt wel heel veel mooie plekken. En wat ook heel bijzonder is van de maan, is dat er ongelooflijk veel ruïnes staan die in een niet-ruïne staat verkeer. Dus daar waar het is niet meer in de staat zoals het ooit gebouwd is geweest, maar, en ook niet, maar het is ook niet echt versleten. Hè? Dus er is ook niet weer en wind overheen gegaan. Dus het is net alsof er bepaalde elementen uit die enorme complexe ontbreken, mm -hmm. maar wat er over is gebleven is niet echt versleten. Dus het is nog maar net alsof er iets uitgeplucht is. Hmm. En wat er overblijft, is gewoon nog nieuw. Okay. dat kennen wij hier op aarde niet, want wij zien hier allemaal oude ruïnes met slijtage. Dat de zeespiegel is gestegen of dat er uh, invloeden zijn van weer en wind. Maar het meest opvallende daar is dat dat er dus niet is. Hmm. En dat is een heel interessant verschijnsel. En ja. Ik heb uh, heel veel grote steden gezien um, die er toch iets anders uitzien dan wat ik op het internet zie. Want daar heb ik ook wel hele mooie... Net als veel mensen, waarschijnlijk ook die grote steden gezien met die enorme grote kristallen gebouwen, ja. die er dus ook echt zijn. Okay. Maar ik heb ook hele uh, simpele woningen gezien, hele simpele schouw, uh, schouwkelders lijken het wel. En dus de, de, de maan wordt niet alleen maar gebruikt door verschillende beschavingen van buitenaf, maar ook dus door de uh, geheime groepen op aarde die daarop gestationeerd zijn. Okay. Overigens hebben deze groepen van, de, uh, van deze aarde niets in de melk te blokken gehad op, op de maan. Oké. Okay. Ja. Dus ja, goed, het, het, is, het is enorm wat er allemaal gebeurt. Ja, ja. ja er zijn twee uh, dingen, ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Heb je als al was... last een beetje van ontkenningsverschijnselen? Ja, het echt, <laughs> echt waanzinnig dit allemaal. Het <laughs> <Ja. laughs> uh... is ook leuk hè, om hier ook om met elkaar ook om te kunnen lachen. Hè? Ja. Want we brengen dus iets in, en ik ben me bewust dat ik dat doe, dat dat ook heel veel ontkenning teweeg brengt. Want wat is dit voor een waanzinnig verhaal? Ja. Bedenk je wel dat ik dus hier mijn hele leven al over spreek, ook als kind. Ja, ja, ja. En, en toen waren er helemaal geen boeken... Uh, goed, ik bedoel, ik ben geboren in mijn fysieke lichaam in 1973. Toen was natuurlijk al genoeg geschreven over allerlei verschillende zaken, maar niet in de context waar ik nu over spreek. Ja. Dat heb ik zo ontzettend uitvoerig verteld. En ja, dat vind ik dan heel erg leuk dat ik dat nu ook naar buiten breng. En ook ik constateer dat zelfs bij de mensen die dat juist heel graag willen horen, dat die uiteindelijk zelfs als je een bepaalde diepte ingaat, dan toch nog die ontkenning voorkomen. komt. Dat is gewoon de biologie van ontkenning. Mm. Zolang we iets wat nieuw is, wat we nog nooit hebben gezien, wat, wat, wat niet op de voorgrond is ge, uh, gekomen en altijd een beetje in het, uh, het gekke hoekje is gezet. Ja. Op het moment dat je dat gaat neerzetten uh, en je gaat erover spreken, dan komt er een moment in ons bewustzijn die zegt, maar ik kan helemaal niet wat die man vertelt. Ja. <laughs> en dat is de kracht van ontkenning. Ja. Ik heb uh, zelf ook twee keer op zo'n punt gestaan met betrekking tot de maan. En los van de of we daar wel of nou niet geweest uh, zijn discussie. Uh, maar ik hoorde ook dat hij, um, ik weet niet of dat David Icke was of ergens anders, maar in ieder geval is het een verhaal dat hij ook compleet artificieel is. Dat hij in een baan om, om de aarde is gebracht. Dat het ook vrij bijzonder is dat, die, dat we altijd hetzelfde punt zien. Uh, en dus dat we nooit de achterkant van de maan zien. Um, en dat er heel veel meer hein, van die bijzondere dingen zijn. Maar dat hij ook hol zou zijn. En dat hij dus artificieel in een baan om de aarde gebracht zou zijn. Mm -hmm. dat, um, ja, dat, dat is wat ik hoorde. Ja, de aarde, de maan heeft heel veel verschillende betekenissen. De historie is zo ontzettend rijkelijk. Dat kun je ook niet alleen maar terugbrengen naar 200.000 jaar geleden... waar bijvoorbeeld de Anunnaki en op de Sumerische kleitabletten staat het goed beschreven... hoe die hier op de aarde neerdaalden en ons hebben aangepast. Maar er ligt nog een historisch voor, zelfs voor de Anunnaki. En het gaat echt niet honderdduizenden jaren terug en ook niet miljoenen... maar het gaat zelfs miljarden jaren terug. Dan kom ik weer op die hele leuke arts van die neurologische ontdekking. Als je daar dus in gaat duiken, dan ga je het ontdekken dat ons neurologisch systeem in staat is om verschillende tijdslijnen tegelijkertijd te kunnen ervaren. En in het bewustzijn waar het aan gekoppeld zit, zitten we dan in de tijdslijn uh, nu, dat tijdslijn van nu. En, maar buiten het bewustzijn, in een ander non-lokaal bewustzijn, hebben we dus een hele andere historie, waarin wel bepaalde elementen voorkomen uit deze realiteit. Nou, dat is gewoon buitengewoon interessant. En, uh, en de maan heeft daar dus ook een heel belangrijk onderdeel in. De maan speelt in al die verschillende realiteiten, in al die verschillende tijdslijnen en historielijnen ook allemaal een prominente rol. En dat komt omdat het geïnitieerd is door krachten die ons metafysisch bewustzijn hebben uh, geënterd, als het ware. Oh, ja. En nu zitten wij in een situatie waarin we de maan een duiding geven. Vanuit het punt waarin we nu zitten, kunnen we rustig zeggen dat de maan niet een onderdeel is van ons metafysisch bewustzijn, zoals de aarde dat wel is. Hoe okay. de aarde is een heel belangrijk, allerbelangrijkste element. Hè, dat gaat echt om de natuur en de dieren. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Want mm -hmm. oe -oe, als we alleen maar daar zitten, dan vergeten we het hier. En dan zitten we net zo uit balans als dat we niet spreken over het buitenaardse onderwerp. Nee, dus ja. daar dus mag ook goed alert mogen rijden met elkaar, in, in zijn en blijven. Maar ja. de maan, in de setting waar we nu in zitten, is de maan een, een manipulatieobject in het zwaartekrachtveld van de aarde. En dat is alleen wat we er nu van kunnen zien. Maar daarbuiten heeft het effect in ons um, neurologische circuit, buiten ons fysieke lichaam, om. Dus het is letterlijk een, een, een object, wat uit een andere tijd overigens komt, uit een andere historie, ingebracht is naar de aarde. Om ons op een hele straffe manier uh, af te houden van ons grotere vermogen. Dus een onderdeeltje. Okay. Ja, het is heel complex. Absoluut. En is, is Saturnus daar ook op een of andere manier nog in harmonie mee met de maan? Of in, in, in die distorties, zeg maar? Absoluut, alles is met elkaar in verbinding. Okay. Ja. Ja, we kunnen niet eronder uit dat uh, het schaalmodel van ons uh, planetaire systeem van ons zonnestelsel, onderdeel is van een veel groter uh, schaalmodel van het universum, of van, eigenlijk van ons sterrenstelsel, omdat uh, het zit gelinkt aan ons brein. Het zit gelinkt hier in ons fysieke brein, aan ons metafysisch brein. Wij zijn zelf tijdreizigers. Wat wij hier van origine kunnen doen, is dat uh, het, het, het overtreft onze stoutste verwachtingen. En dat is ook heel verheugend, maar we hoeven niet gelijk naar die meest ultieme stap toe te gaan, maar zullen eerst op deze planeet een aantal zaken onder de loep mogen nemen. En dan is het ja. heel interessant om te kijken van wat, wat betekent NASA erin. Hè? Hoe zitten die vluchten in elkaar. En, en als het zo is dat het allemaal ontkend is. Wat is dan de reden geweest dat het zo ontkend is. Want dat kunnen we ons ook afvragen. Waarom wordt er zo moeilijk over gedaan. Waarom is het niet zo geweest. Dat er een uh, organisatie naar voren is gekomen. Die heeft gezegd wij gaan op de maan vliegen. Uh, we hebben al wat proef, proefvluchten gedaan. En we hebben ontdekt dat er op die maan uh, andere beschavingen aanwezig zijn. Andere vormen van uh, evolutie. En wij... Uh, wij willen dat onderzoeken en we gaan daar ook een uitslag over geven. Wat maakt het dat de mensen die dit allemaal georchestreerd hebben, dat die daar zo geheimzinnig over doen? Ik ja. wil, als jij en ik in die tijd daar zouden zijn geweest, zouden we gezegd, jongens, we hebben een heel belangrijke ontdekking. Ja, ja. De mensheid kent de planeet, onze maan, en hebben ontdekt dat daar dus bijzondere dingen aan de hand zijn. Maar wat maakt het zo dat die mensen die dit allemaal georchestreerd hebben, dat die dus een compleet andere koers waren? Wie zijn die mensen dan? En, en hoe komt het dat die mensen dat doen? En hoe komt het dat die controlemechanismen zo sterk zijn? Dat, dat als je dus uit de schoolbank klapt, hè, dat je dan op je vingers getikt wordt... ...of dat er iets heel ernstigs gebeurt, waardoor je dus toch besluit van... ga mijn mond maar dicht. Ja, ja, ja. Hè, wat zijn dat voor krachten? Wat, wat zijn de verbanden daartussen? Nou, dat is waar, waar we ook deze uitzending over, uh, over hebben... ...om te kijken naar links en te kijken naar rechts. En wat de handvraag is van wie zijn wij? Wie zijn wij? Ja. Wat is er zo belangrijk aan ons? Ja, er wordt een hoop om ons heen georchestreerd, inderdaad. Ja, dus ja. dat is wel iets... Uh... Ja, dus er is iets bijzonders met de mensen op deze planeet aan de hand. Het ja. speelt ook een leidende rol, en dan leidende rol met EI, uh, maar langzamerhand is het ook wel eens een lange eigen geworden, ja. in het een heel grote galactische samenhang. Ja. Interessant allemaal, hè? Oh, ja, waanzinnig, waanzinnig. Ja. Dus jij vraagt aan het begin van deel 1 van de... Van de eerste uitzending, wat maakt dat je dat belangrijk vindt? Nou, ik denk dat door hier heel veel over te spreken, dat die vraag eigenlijk gewoon uit zichzelf wordt beantwoord. Ja, absoluut. En, want het is ons alle erfgoed. We hebben het recht om te weten wat er aan de hand is. En we hebben het recht om te weten waar wij vandaan komen, wie wij zijn. En onze krachten als mens ook te kunnen bundelen. De gelijkwaardigheid te kunnen herstellen. En niet meer in, in, in hokjes en vakjes te denken, maar echt werkelijk waar alles open te gooien. Dan kunnen we ook helemaal met elkaar, dan kunnen we exploreren. Ja. Want wij hebben iets heel moois te doen in dit universum. Iets heel moois. En we zijn alleen maar bezig met het met, afleidingsmechanisme. Dus het is de tijd dat we daar gewoon wat aan doen. Nou, nou volgende punt. Jawel. <laughs> <laughs> um, even kijken hoor, of ik die nou goed heb. Momentje hoor. Uh, NASA een... hebben we gehad in ieder geval ja, in dit stukje. Nee, klant, daar komen ja. we natuurlijk nog wel uitgebreid op terug. Uiteraard. <laughs> heel interessant. Um, nee, ik miste vier inderdaad. Dus nummer vier is de... Um, ...is een, een, een, lij, een, een lijn van uh, lichten die in uh, Siberië in de nacht is gezien. En, uh, die, uh, uh, en die is gefotografeerd in Omsk uh, in Siberië. Uh, uh, uh, zes verticale lijnen heeft hij uh, gefotografeerd en daarna zie je hem even uitvergroot. En uh, hij is ook in de Siberian Times geweest. En die zeggen van, nou ja, er is geen officiële uh, uitleg voor wat we hier zien. Um, maar althou, um, ja, ze hebben gezegd van, nou, het is een, een, een glare van de camera. Dus een, een, een, uh, ja, iets in de camera. Uh, of satellieten die uh, in, in de ruimte voortbewegen. Maar, zeggen ze, in ons uh, gebied... Uh, is ook, ...staat ook wel bekend voor uh, allerlei bijzondere fenomenen, uh, zoals uh, graancirkels en uh, vele berichten van unidentified flying objects. En, uh, en er zijn ook van die wat langere uh, skulls, dus de, de skeletten gevonden, schedels, zeg maar, schedels ja, uh, ja, gevonden. Ja, ja. Even kijken of ik dat... Nee, ik heb een korte schedel. Ah, dat lijkt zo record, ja. Kort, ja. <laughs> ja, nou... Uh, wil je dat ik daar nog iets over zeg? Over, over, over, over, die, uh, over het plaatje in Siberië. Kijk, we dienen ons bewust te zijn dat er op deze aarde heel veel verschillende technologieën achter de hand worden gehouden, achter de schermen worden gehouden. En uh, de organisaties waar ik het net al even kort over heb gehad, beschikken over uh, technologieën en dat zijn echt ruimtefloten. Dat is A. B beschikken ze ook over gigantische platforms. Hele grote zwevende platforms. Dat heb ik zelf gezien en sommige zijn zelfs kilometers groot. Dat is echt buitengewoon interessant en dat zijn, uh, je kunt rustig zeggen dat dat vliegende voetbalvelden zijn. En die hebben ook de, uh, de mogelijkheid om aan de zijkant licht te produceren in allerlei verschillende vormen en frequenties. Meestal ziet dat er toch anders uit dan wat ik nu zie in het plaatje. En wat ik uit uh, mijn eigen ervaringen weet is dat, uh, kijk, er zijn natuurlijk honderden rassen die op dit moment de aarde bezoeken. Nee. Die in allerlei verschillende lichtfrequenties aanwezig zijn, maar wel ook allemaal een fysieke vorm hebben. En dat vinden ze ook eigenlijk wel heel erg verwarrend, dat wij hen niet fysiek noemen. En dat is puur op basis van wat wij denken hoe het zit. Dus zij vragen ons ook van, onderzoek gewoon dat jullie een mede uh, onderdeel zijn in een veel groter fysiek spectrum, waarin de aardse mens een bepaalde frequentie heeft op dit moment. Om, puur door de waarneming hè, van ons. Ja, ja, ja. En um, ja, al die honderden verschillende rassen die er nu op de aarde zijn, die hier aanwezig zijn, en ons onderzoeken, werken ook in verschillende allianties, constructies. Sommigen houden ook echt wel contact met bepaalde militaire afdelingen op de aarde. En er zijn ook beschavingen die hier loskomen, los van die allianties. Die hebben ook het recht om onderzoek te plegen op deze aarde. En je hebt ook bijvoorbeeld Arcturiaanse beschavingen, en die werken ook wel in allianties, maar de Arcturiaanse beschavingen werken ook liefst heel erg op. Vanuit hun eigen alliantie zelf. En uh, hun voertuigen, de voertuigen van hen, zijn heel veel met rood en blauw omgeven. Hm. Enorm veel lichten. Wij zien dat als lichten, maar dat zijn geen lichten. En uh, het, het, het lijkt een beetje, ja, dit, dit fotootje, dat lijkt een beetje, dat plaatje, de afbeelding lijkt heel erg op een Arcturiaanse moment van een voertuig, van een schip. Oké. Okay. Heel interessant, heel mooi. Ja, ja. ja, heel ja. bijzonder. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben nog een bijzondere. Dat is uh, op een uh, golftoernooi in uh, Florida uh, was er ging er eigenlijk iets met een bal mee. Dus laten we ja. daar ook even naar kijken. Ja. Al gemaakt. Ja, ja zijn, het zijn letterlijk honderdduizenden plaatjes, filmpjes zijn er te vinden over dit soort hele bijzondere situaties. En op het moment dat wij de camera's gewoon heel snel gaan bewegen door de atmosfeer heen, dan gaan wij ook meebewegen in andere bewegingen van andere voertuigen, want ze doorkruisen letterlijk onze atmosfeer met duizelingwekkende snelheden. En daar zijn heel veel beschavingen die niet van de aarde zijn. Maar er zijn ook heel veel voertuigen die wel aard zijn hoor. Monitoringssystemen en controlemechanismen. We hebben hier echt een hele geheime, een hele supergeheime dienst hebben hier op de aarde. Die letterlijk uitstijgt boven alle geheime diensten tezamen. Die hebben technologieën, dat is echt waanzinnig. Um, ik, denk, ik weet niet of daar films over gemaakt zijn, maar waarschijnlijk zitten we zelf in die film op dit moment. En oorspronkelijk is het zo dat wij dus de scriptschrijvers zijn van deze film. Hè? Okay. Dat is ons vermogen ook. Wij hebben altijd met elkaar zelf de tijdslijn gecreëerd vanuit behoefte, vanuit gevoelens, vanuit compassie, passie en liefde. Op dit moment zijn uh, er schrijvers aan de gang voor ons. Ja. En dus dat script wordt voor ons nu geschreven, het wordt ons ook uh, uh, letterlijk. Uh, het wordt uitgerold. Hè? Ja. We weten eigenlijk al wat we morgen te verwachten hebben. Hè? En, en daar stellen wij ons op in en daarmee laten wij het ook gebeuren. Die scripten worden geschreven nu door anderen. We zullen er wel terug moeten gaan, echt moeten we. We moeten heel weinig, maar we moeten echt beseffen dat wij zelf de scriptschrijvers zijn. Mm -hmm. Nou ja, en als je dan al die voertuigen ziet, ja, ik bedoel, het, het bewijs is er gewoon. Er is zo ontzettend veel bewijs, er is ja. zoveel materiaal. En je kunt over elk filmpje zeggen van, ja, het... het het, het is misschien ook een uh, iemand z'n groot, uh, 100 meter verderop, uh, ook een balletje net weg toevallig. En door, door een bepaalde lenshoek is het een, uh, een voertuig geworden in plaats van een balletje. We kunnen alles wegverklaren, maar we kunnen niet zeggen dat er echt honderden miljoenen mensen die dit soort zaken filmen, dat die allemaal zaken hebben gefilmd die verklaarbaar zijn. Nee, er is echt wel iets radicaals bijzonders aan de hand. Ja, absoluut. Maar het is heel leuk. Er zijn, uh, zijn heel veel van dat soort mooie filmpjes te filmen. Ja. Ik nodig ook iedereen uit om lekker te gaan... Uh, internetten, zonder reclame te maken voor bepaalde zoekmachine-giganten. Ja, de, we hebben er twee te gaan in deze Over zoekmachine-giganten gesproken, ja, als ik even ja, mag introeperen. Ja, um, voor de mensen die deze leuke uitzendingen, wij vinden het zelf heel erg leuk om te doen, dus vandaar dat we het ook zo noemen, die het gevoel hebben van, goh, ik zou het wel eens aan iemand anders willen laten zien, wij um, nodigen jullie uit ook om het gewoon op te slaan, hè, om te downloaden, dit soort filmpjes, want op dit moment loopt er een soort band, uh, ik, ik word zelf al uitgesloten in... Uh, Engeland, uh, Frankrijk en in Duitsland op dit moment, waar YouTube uh, in opdracht van de Veiligheidsdienst hebben besloten om mijn filmpjes te blokkeren, omdat het bedenkelijke inhoud betreft. Nou, dat is heel bedenkelijk, hè, deze stap, dat, uh, dat het bedenkelijke inhoud is, want je bent in feite alleen eens aan het bespreken met elkaar. Ja. En het is wel het begin van een veel groter event wat er uh, aanstaat staat uh, te komen, namelijk het volledig uh, kunnen afsluiten van menselijke informatie onderling. Dus uh, ja, ik, ik sla het zelf ook op, maar uh, ja, ik wil jullie uitnodigen om het zelf ook te doen. Ja, inderdaad. Dus we ja. gaan het ook over, daarom uh, over meer uh, platforms ja. uh, verspreiden. We gaan de filmpjes ook op uh, Vimeo zetten. En we willen het ook in MP3 aanbieden. En we, mo we moedigen actief aan dat als je het wil heruploaden, om dat ook gewoon te doen. Zodat het gewoon voor iedereen beschikbaar blijft en ook van allerlei landen. Ja, en dan ook inderdaad ook je eigen bijdrage in te leven. Uh, wat ik wel heel belangrijk vind om ook nog te delen met jullie... Consumentisme, hè? we hebben natuurlijk een enorm gedrag, als consu ons, uh, wij consumeren ons suf... ...maar niet alleen door producten te kopen, uh, et cetera, maar ook in ons gedrag... ...hoe wij de verandering, de grote verandering tot stand zouden willen brengen. Dus op het moment dat andere mensen denken dat, dat twee mensen voor de zaal het gaan doen... ...of dat twee mensen voor de camera het allemaal gaan vertellen... ...dan zitten we eigenlijk ook in een soort consumentisme. Hè? En als we daar nu afscheid van nemen, we gaan dus beseffen dat wij hier ook namens jullie zitten... En dat het ontzettend belangrijk is dat, dat we met elkaar die informatie op het, uh, hier op het, de tafel durven te leggen... en daar ook echt fundamenteel gesprek over te gaan voeren, want dat is waar we straks natuurlijk naartoe gaan. Dit is allemaal introductie voor veel meer. Als we dat als consumentisme in ons gedrag ook aan de kant durven leggen, dat jullie ook van binnen voelen van... ja, ik ga dus ook echt daadwerkelijk, ga ik dus nu uh, mijzelf ook belangrijk vinden en voelen. Want dat is wat ons afgeleerd is, dat wij er niet toe doen, dat wij er dus wel toe doen... Dat je daar je bijdrage in gaat leveren. Dus, ja dat kan op allerlei manieren. Ja. Hè, want zoals ik zelf, ik zie ook no ik zie nooit wat. We hadden hier aan tafel vanmiddag een, uh, een collega die zegt van... Ja, mijn, uh, mijn vriendin die heeft van, uh, echt een heel groot muur gezien. schiep gezien. Allemaal mooie lichten. En dat was afgelopen weekend. Mm. Jij komt binnen wat, en ze zegt iets wat over wat je gisteren hebt gezien. Nou, ik zie nooit wat. En dat kan natuurlijk ook dat jij ook niks ziet. Maar als je er enthousiast over bent, dan kun je alsnog wel van alles doen... door bijvoorbeeld te delen of uh, op de andere manier uh, te supporten. Ja, en als straks de doos van Pandora open gaat en die gaat open... Dan krijgen we allemaal duidelijk en helder voor in beeld en in gevoel hoe het komt dat de ene wel iets ziet en de ander niet. Wat traumatiek daarin te, be te betekenen heeft en wat voor technologieën er worden losgelaten. Misschien wel even leuk, ik heb een, uh, om nog eventjes tussendoor te vertellen, ik heb een, een mooie dag mogen meemaken in, uh, in het midden van het land. Hebben we hebben een hele leuke dag gehad met, met lezingen over buitenaardse onderwerpen. En dan zat er ook iemand in de zaal die uh, ook in de psychiatrie werkzaam is. En ook zegt van, goh, weet je Martijn, um, ik heb eigenlijk niet zoveel. En deze meneer kijkt misschien nu ook wel en herkent zichzelf daarin. Ik zal ook geen naam noemen. Maar ik, ik, ik heb eigenlijk niet zoveel met het buitenaardse gebeuren. Maar ik ben toch gekomen omdat ik geïnteresseerd ben wat ik over het onderwerp hoor. En nou, ik ben hier dus de hele dag. En aan het eind van de dag heb ik toch het gevoel dat patiënten die wij dus behandelen en verplegen, dat deze mensen wel eens iets heel anders kunnen meemaken van binnen, als hoe ze dus worden behandeld en worden gezien. Ja, want die mensen spreken over de andere entiteiten, frequenties, ander bewustzijn, andere wezens in hun lichamen, stemmen in hun hoofd, uh, noem het maar op, hè. dus eigenlijk allemaal, ze hebben allemaal uh, medic medicaties gekregen die die dus helemaal alleen maar ontdrukkend zijn. Ja. En hij zegt, op basis van wat ik nu hoor en hoe hij het uitlegt... en informatie waar we met elkaar over spreken... het gaat niet alleen om wat ik heb verteld, dat, dat, dat doet er ook helemaal niet toe... Hè, maar hij zegt wel van, als ik daar nu naar luister en ik laat het heel goed door me heen gaan... dan heb ik sterk het gevoel dat er duizenden mensen in Nederland... weliswaar misschien wel uit die psychiatrie zouden kunnen komen... door daar op de juiste manier mee om te gaan. Kijk, En dat is waar het niet gaat. Ja. En laten we niet vergissen, hè, dat, dat de, als die doos van Pandora open gaat en die is dus langzaam opengaan, komt ook naar voren hoe de psychiatrie in elkaar zit. Mm -hmm. En wat voor mensen en wezens daar achter zitten, die het hele format van de psychiatrie en de onderdrukking en de verdrukking van het menselijk bewustzijn en het lijden daarin, denk eventjes aan het woord mind control, wat in heel veel verschillende lagen bestaat, wat dat allemaal voor impact en invloed heeft. Ongelooflijk. En het is ongelooflijk. het is bijna te waanzinnig voor woorden, ja. En toch gaan we het openmaken met elkaar. En we gaan terug naar de kracht van wie we in essentie zijn. Yes. Gaan we ook daadwerkelijk echt bereiken als mensheid. Wat mooi dat die man daar openlijk over spreekt. Ja, dat vind ik heel ontroerend. Ja. Ja. En dat dan ook heel erg geroerd wordt. Ja. Dat, dat is waar het om gaat. Dat, dat, dat, die kleine stukjes die zo van essentiële waarde zijn. Ja, super Prachtig. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, dat wilde ik even tussendoor zeggen. Even tussendoor. <laughs> dat is een gevoel dat we dan heel graag ook met ja. iedereen delen. Ja, heel mooi. Mooi dat dat is gebeurd. Absoluut. Um, nummer 2, uh, daar staat uh, de, een, een, dat is een foto van de NASA, uh, waarin je kunt zien dat er een um, NASA shuttle eigenlijk... Nee, dit is de verkeerde afbeelding jongens. Um, dit is van Ceres, ik moet die hebben van de NASA shuttle. Uh, dat is een filmpje trouwens. Ja, deze, ja, dit, is, dit is de afbeelding, dankjewel. Uh, wat hier op staat is um, uh, een, een, een stuk van een shuttle... Die een miljoen mijl in uh, de ruimte af is geweken uh, van waar die zou moeten zijn. Oh ja, je ziet twee puntjes en het waarschijnlijk het bovenste puntje, denk ik. Of ja, niet? Ja, ja. En dan zie je hem op de kop hangen, of niet? Zie ik het zo goed? Ik denk het, ja. ja. Ik vind dat een beetje lastig om te zien. Maar misschien dat de kijker daar meer uh, dat makkelijker waarneemt. Ja. Oké. Okay. En wat wordt daarover gezegd? Um, van, uh, en dit, dit staat dan op uh, UFO Sightings Daily. Um, die claimen dat ze een, een, uh, wat inside information hebben. En, die staat, en daar staat dan van, uh, is NASA performing secret missions with alien crafts? Yes, I know a person that works here, um, works there from Taiwan and he is still there today. Um, He said he saw a blue wheelcraft that glows, turning on end like a wheel, and can travel to the moon in just a few minutes. Mm. He's a reliable source and he has no sense of humor about such things. This may be a new shuttle made with alien technology like the TR-3B. if you're wondering what TR-3B is, Wikipedia has us both covered on its alleged um, predecessor model. De TR-3A, Black Manta, is the name of a renaissance airplane of the United States Air Force, speculated to be developed under a black budget project. Oké, okay, kun je dat ook in het Russisch vertalen? Volgens? Ja, want dat is over Spaans <laughs> ook geen probleem. <laughs> um, ja, ik denk dat ik wel begrepen heb wat er wordt gezegd. Ik weet alleen niet of alle kijkers dat hebben gehoord. Maar kun je het even kort samenvatten in het Nederlands? Ja, uh, dit yes, is van de UFO Sightings uh, Daily. Die zeggen dat... Uh, en ze in, uh, informatie hebben dat ze denken dat het een... Uh, uh, of inside information hebben. En dat, uh, dat dit een stuk uh, technologie is van NASA. Uh, wat, met, uh, uh, nou, wat met alien uh, technology, uh, uh, uh, buitenaardse techniek is gemaakt. Mm -hmm. en, uh, en daar hebben ze die beelden van. <brotst> ja, ja. Daar, ja, en dan uh, Wikipedia die zegt over uh, een, een de TR-3B... Uh, ...dat het een, een vliegtuig is die uh, is gemaakt onder een uh, uh, zwarte budgetprogramma Ja, zwarte, uh, ja, Black Black budget budget. Ja, ik, ik heb zelf genoeg daarvan gezien, van um, klein jongetje af aan al. En die vliegende driehoeken, waar we ook over gesproken, wat van de je ook wilt geven, dat maakt niet zoveel uit. Die bestaan, um, die zijn ook in grote aantallen aanwezig op de aarde, um, maar ik noem het maar geen, met geen shuttle. Dus dat vind ik een bedenkelijk iets waarom het een shuttle wordt genoemd. Hm. Omdat de voertuigen die er zijn, helemaal niet in een, een shuttlevorm uh, worden gebouwd. Uh, de shuttlevorm is, is gebouwd puur uit uh, aerodynamische overwegingen. En uh, buiten de aardse dampkring hebben we te maken met hele andere natuurwetten. Hele andere wetten. Um, dus wat dat betreft weet ik niet of dat uh, als een shuttle zou moeten worden gezien. Feit is in, hm. in ieder geval dat deze voertuigen er zijn. En het is ook heel interessant om. Uh, te, ...dan te merken dat ze dan ook worden gefilmd. Ja. Ja, ik zou graag willen dat het iets duidelijker gefilmd wordt... ...maar ik denk dat we dat allemaal wel zouden willen. Ik, ik kan persoonlijk met die foto's... ...kan ik niet zoveel. Ik denk dat de meeste mensen daar niet zoveel mee kunnen. Maar we kunnen waarschijnlijk wel allemaal ons indenken... ...dat de NASA... ...en niet NASA van... Uh, ...de laag van de Space Shuttle's... ...maar dat NASA verschillende laag heeft... Uh, ...van geheime or organisaties... ...die daar gebruik maken van andere voertuigen. En de voertuigen die ik heb gezien... Die uh, zien er niet uit als shuttle's. Mm -hmm. Nee, absoluut okay. niet. Nee. Dus ja, wat ik, uh, wat ik daarover kan zeggen is, um, is dat ik het een leuke foto vind. Fair enough, ja. ja. ja je, kunt, je kunt overal heel spectaculair op reageren en ik ben heel erg gematigd uh, daarin, omdat ik heel erg uh, ervan houd om... Uh, juist in het waanzinnige onderwerp, ook uh, het kaf van het koren probeert te scheiden. Ja, ja. En uh, dat is op zich al heel erg moeilijk. En zeker iemand die dat vertelt, zoals ik, wat al helemaal niet verifieerbaar is, die uh, spreekt over dat ik uh, op, op Mars ben geweest, onder andere. En op andere planeten waar mensachtige wezens wonen, net zoals wij, die daar ook beschaving hebben. Dus het is natuurlijk een hele. Het is gewoon contradictie dat ik probeer en, en nuchter te blijven. Maar het is wel een feit dat wij uh, voorzichtig moeten zijn. Echt, echt voorzichtig moeten zijn. Ja. Laat ons vooral niet foppen door uh, uh, betrouwbare bronnen. Helder. <laughs> ja. De tv die springt hier even uit tussendoor. door. Nou, dat is eventjes iets uh, wat er kan gebeuren natuurlijk. Dat ja, is <laughs> dus Die springt die zo. Wat voor uit. moois hebben we nog meer? Arian? Uh, nou, nummer 1. Oh, daar staat een uh, object die uh, vliegt over de van zichzelf al bijzondere lichten van uh, Ceres. Yeah. En Ceres dat is een planeet die uh, zich bevindt tussen, in de, bij de astroïdebel tussen Mars en Jupiter. Mm -hmm. En de NASA die heeft daar een, uh, een, ja, een, een uh, ruimtestation uh, in orbit gebracht. Mm -hmm. En uh, wat, dat is, daar worden hele bijzondere dingen waargenomen. Want daar, daar zie je lichten. In de eerste filmpje zie je dat ook even. Uh, ja, je ziet gewoon die planeet op een bepaalde uh, ja. punten oplichten. En je ja, het ziet het. huidige dat... plaatje zie je dus ook waar daar wordt een uh, illustratie uh, daarvan waar de asteroïdengordel uh, zich bevindt tussen ja. Mars en uh, Jupiter in. En daartussenin heb je de asteroïdengordel en daar bevindt Ceres dus. Klopt. Zich. Ja, ja dat zag je ja. even onderaan. Ja. En uh, nou, laten we even naar de filmpjes gaan kijken. The bright dots were clearly visible before the sunlight even reached the mysterious location of. Syria. Dus het is vrij bijzonder. Ze, NASA heeft zelf ook geen idee wat die lichten zijn, zeggen ze. Mm -hmm. Ze hebben er zelfs een blog over geopend. Ja. En wat je ziet is dat er toch een aantal zwarte vlekken over die, uh, zwarte, of over die lichten uh, komen. Ja. Nou ja, NASA weet verdraaid goed wat het is. En uh, vertelt het alleen niet. Dat is iets heel anders. Omdat daarmee de doos van Pandora verder open gaat. Ik heb eens dus een keer foto's gezien. Uit de tijd van de echte maanlandingen. En ik kan jullie vertellen dat die vlijm en vlijmscherp zijn. Mm -hmm. ja, want in die tijd, was ook met de varkens bij, hè, vlogen ze met de U-2 uh, spionage -toestellen vlogen ze over Cuba heen. En konden ze hele scherpe foto's maken, ook full color. Hè. In die tijd zeker ook al full color. En de foto's die wij te zien kregen in die tijd, waren gewoon vlijmscherp, maar nog niet echt zo gedetailleerd dat je echt de nummertjes op de raketten kon zien. Daar zijn ook geheime militaire documenten van uitgelekt, waarin je dus kunt zien, dan kun je er gewoon een schroefje stellen van, op de plaatmateriaal van, van de raketten. Hè. Zo scherp. Diezelfde camera's en diezelfde lenzen, die werden toen ook al gebruikt uh, in het ruimteprogramma bij de maan, onder andere bij de maan. Mm -hmm. en die foto's, die dus ook in kleur zijn, zijn zo ontzettend scherp en zo ontzettend bijzonder mooi om te bekijken, dat het gewoon lachwekkend is dat we dus nu nog steeds vaak uh, zwart-wit foto's te zien krijgen van de maan en ook van uh, Ceres. Dus beelden te zien krijgen die gewoon echt nog horen bij de jaren 40. Ja, ja, ja, en we daad pikken daad. dat ook nog met elkaar. Dus er worden miljoenen en miljarden aan belastinggeld geïnvesteerd aan ruimtevaart en wetenschap. En waar komen deze organisaties mee aanzetten? Jawel, met foto's die er al, al tientallen jaren geleden ook waren, onscherp, zonder kleur. En dan zeggen ze ook nog dat ze niet weten wat erop staat. Nou, dat vind ik toch wel knap. He, dus laten we gewoon nadenken. Ik bedoel, als NASA zegt van, we weten niet wat erop staat. Natuurlijk weten ze wat erop staat. De, we zullen echt hier doorheen moeten prikken. En wat dat betreft geven we NASA wat, veel te veel een podium. Mm -hmm. Kijken we daar naar een stad? Is dat jouw gevoel? Um, we kijken naar... Um, nou ja, mijn gevoel... We in kraters wordt, mm -hmm. kraters worden niet al, zijn niet altijd veroorzaakt door neergestorte meteorieten. En dus de meeste kraters die we in dit zonnestelsel zien, zijn... Um, een soort mijnen, waarin andere beschavingen door de vele honderden miljoenen jaren heen eh, onderzoek hebben gedaan en eh, grondstoffen en mineralen eruit hebben gehaald. Okay. Daar worden, en, en dat komt door frequenties van binnenuit, een trilling en harmonische klanken, ontstaan er aan de oppervlakte, ontstaan er dus structuren die in vele gevallen ook kraters lijken. Overigens zijn er heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan, hoe een krater eruit ziet. Als er een groot rotsblok inslaat, op de maan bijvoorbeeld, uh -huh. Daar zijn allemaal verschillende simulatiemodellen van. En dan zie je dus dat een krater op de maan er absoluut totaal anders uitziet dan wat wij nu zien. Okay. En dus er zijn heel veel verschillende onderzoeken en uh, ja, we worden gewoon ontzettend voor de gek gehouden. En de lichten? De lichten zeer waarschijnlijk zijn dat objecten die daar in die mijnen, ik noem maar even mijnen, uh, uh, die daar naar grondstoffen delven, die daar gewoon oplichten. Uh -huh. Want die apparatuur die blijft daar gewoon intact. Het is niet zo uh, dat dat niet meer werkt. En uh, NASA vliegt op dat soort uh, uh, planeten. NASA uh, vliegt al tientallen jaren op allerlei planeten. <laughs> en, en dat is natuurlijk ontzettend slim. Dus je kunt zeggen, van, het, is een, het is een complottheorie van de hoogste plank... En maar als we terugkijken over in de historie, in de geschiedenis, zien we dat complottheorieën altijd achteraf bleken te kloppen. Ja, meestal wel, ja. Nou, bijna altijd. Ja. En dus laten we zeggen dat 90% van de complottheorieën op dit gebied kloppen. Nou, dan hebben we heel wat uitgelegd te krijgen door deze geen. Absoluut. En maar de, de, de voertuigen die daar allemaal geparkeerd staan, het zijn gewoon gigantische grote steden. Het zijn gewoon steden. Het zijn mijn, mijn uh, steden waar mijn werkers en technologieën uh, aanwezig zijn. Oké. Okay. Dat, dat, dat hebben we toch hier op aarde ook? Ja, oké. Okay. Nou. Dat kan dus ook op een andere planeet. Mm -hmm. Heel erg interessant. Is simpel voor woorden eigenlijk. Ja. Ja. Het, uh, maar wel een uh, terechte nummer één uh, wat, ja. dat, wat dat betreft. Ja. Dat, uh, absoluut. Heel bijzonder. Ja. Ja. We hebben ook, uh, ja, het gekke is dat in deze top 10 van mei hebben we inderdaad niet alleen maar mij besproken. Want het zijn ook een aantal dingen die vrijgekomen zijn in mei die deze man daarin heeft gezet. Ja. Uh, dus wat dat betreft zouden we de historische gebeurtenissen al hebben gehad. Maar uh, we hebben hem er ook gewoon nog ingezet. En wij zien: uh, we hebben het even uh, uh, over de Russische meteoriet. Die de hele wereld over is gegaan, die, oh, ja. die iedereen heeft gezien. Uh, waar je kunt zien dat er ja, een licht door de kern gaat. Kunnen we daar even naar kijken? Ja, nou, ik wilde net luisteren naar de bijzondere, uh, interessante muziek eronder. Uh, heb ik gemist, helaas. Als jullie het ook hebben gezien, ik heb het ook gezien, en volgens mij hebben heel veel mensen dat al gezien, want het is natuurlijk een ongelooflijk veel bekeken filmpje, ja. is dat er op een bepaalde hoogte, bij een enorme snelheid, heel gericht door de kern van die meteoriet, een object heen schiet. Ja. En uh, de vraag is niet beantwoord van, uh, wat is dat voor een object? Daar kunnen we wel met z'n allen iets op loslaten. Ja, maar de autoriteiten gaan daar niet op in. Hè? En dat zouden we gewoon kunnen vragen. Het antwoord moet ook gewoon gegeven worden. Op basis van het feit dat er zoveel satellieten in een baan om de aarde hangen... die gewoon exact kunnen detecteren waar uh, dat object vandaan komt. Waar komt dat vandaan? Waar gaat dat heen? Wat doet dat? Hè? Net zo bizar dat, dat, dat we niet te horen krijgen waar die vlucht MH370 is gebleven. Ja. Ja, alles is, wordt gezien, elk object. En ik heb mensen uh, uitvoerig gesproken uit de radar... Militaire industrieën, die tegen mij letterlijk zeggen... wij kunnen ...elke vliegende kubus kunnen wij zien op aarde. En niet alleen via de huidige radartechnologie, maar ook via plasmaradartechnologie. Dus dat is een soort combinatie waarmee driedimensionale beelden worden gezien. Dus dan hoef je niet meer achter een berg te kijken. Je kijkt van bovenaf. Zij kijken vanuit allerlei verschillende hoeken waarmee ze dus kunnen zien... ...wat voor object dat is en waar ze dat bevindt. En nou, ik denk als we terugkijken naar dit filmpje... Van die meteoriet, dat het natuurlijk A ah, heel interessant is dat het gebeurt. Ja. Want laten we geen doekjes omwinden, als dat niet gebeurd zou zijn, dan zou zeer waarschijnlijk de impact, de energetische impact van die meteoriet zou verpletterend zijn geweest. Mm -hmm. dat, uh, ik heb zelf heel sterk daar uh, naar gekeken toen destijds, en ik heb gezien dat er een soort kinetische energie uit, uit, de, uh, uit de meteoriet is gehaald, okay. waarmee dus de, de, de energie die vrijkomt. Veel kleiner is geweest. Okay. Nou ja, en wat is, wat is kinetische energie? Nou, dat is de energie die ook, dat is de energie die vrijkomt bij de overdracht als twee objecten elkaar raken met een enorme snelheid. Oké. Okay. Kijk, en wij denken dat de aarde stilstaat, maar uiteraard de aarde draait om haar eigen as. Het beweegt rondom de zon. Het, het planetaire stelsel draait ook in een gedeelte in de arm van ons stelsel. Dus er is altijd snelheid. En die snelheid wordt op een bepaalde manier gemeten, en, en die komt ook tot een bepaalde manier tot uiting. Nou, en je kunt bedenken dat het langzaamste object in dit geval de meteoriet is geweest en niet de aarde. Ja. Aha. En dus uh, er zijn krachten, er zijn uh, wezens die ons ook welwillend zijn en die ervoor gezorgd hebben dat de impact van de aarde tegen de meteoriet, want dat is eigenlijk hoe het hoort te benaderen. Wij zien iets anders denken, maar dat de aarde de energie al absorbeert voordat de meteoriet en de aarde elkaar raken. Dat is wat er gebeurd is. Ah, okay. is een heel interessant verschijnsel. Nou, ja. ongelooflijk. Ja. En um, we hebben het in de introductieuitzending, of nee, in de, de eerste uh, uitzending van de uh, Fringe Weather Report even gehad over um, Fukushima. En dat dat een, uh, hoe, hoe dat is georchestreerd eigenlijk. Mm -hmm. um, zou dat ook kunnen zijn met zo'n meteori meteoriet, dat dat georchestreerd is om iets te bewerkstelligen? Of is dat gewoon een toevallige iets in de, in de ruimte wat op aarde komt? Um, ja, dat, dat hangt helemaal van de aanvliegroute af van hoe je bewustzijnsveld is, hoe je waarneemt. Hè. Kijk, wij nemen dus waar op een bepaalde manier en we interpreteren de realiteit. En buiten datgene wat we waarnemen en buiten die interpretatie, heeft datgene wat wij denken dat we waarnemen, en dus ook werkelijk waarnemen, mm -hmm. heeft een hele andere, een dubbele betekenis. En die, en die is niet eens dubbel, maar die is heel gelaagd, door heel verschillende bewustzijnsrealiteiten. Dus als er een meteoriet neerstort of neerkomt, dan kan dat zo zijn dat dat dus ook echt een meteoriet is van buiten de aarde. Maar het kan ook zijn dat dat inderdaad in scène wordt gezet om iets te laten gebeuren. feit is dat we een meteoriet zien, en we denken dat we die meteoriet zien. En die zien we dus ook, ja. op basis van onze kaders, van wat onze hersenen snappen wat het is. Maar collectieve op kaders. Dat... Ja? Oh ja, van onze collectieve kaders. Ja, precies, ja, onze collectieve kaders. Ja. En op het moment dat we dus dat met z'n allen zien, dan zien we dat dus ook, en dan wordt dat ook gewoon als zodanig geclassificeerd. Ja. Maar als we nu gaan kijken van, wat gebeurt er eigenlijk als ons waarnemingsvermogen fundamenteel toeneemt, als onze vermogens toenemen, dat we buiten het zichtbare lichtspectrum ook nog allerlei andere frequentievelden en bewustzijnsvelden gaan detecteren, dan gaan we dus ook niet alleen dat groter zien, maar dan gaan we ook de betekenis zien, de opbouw van wat die meteoriet is. En wat ik, wat ik mijn hele leven in dit aardse stuk ook uh, vertel, is dat alles wat wij waarnemen in een holografisch veld achter het object waar, wat wij zien, gemanipuleerd wordt. Mm -hmm. En dat is ook wat ik zo interessant vind aan de film van de Matrix, omdat alles energie is, en wij nu alleen nog maar denken dat we de waarnemers zijn. Ja. Dus wij nemen waar wat er wordt ingevoegd in de energie. En dan zou dat zo kunnen zijn dat die hele meteoriet een compleet andere betekenis heeft gehad. Ja. En dat ook Fukushima een compleet andere betekenis heeft gehad. En stel je voor dat die twee torens die in New York naar beneden zijn gegaan, dat die dus ook een andere betekenis hebben gehad. Dat we dus wel torens naar beneden zien gaan, maar dat die torens een, een hele, uit een hele andere betekenis bestaan dan wat wij er op dit moment van zien. Mm. En dus, en dit is ook de uitdaging. Hè. De, hier ga ik ook naartoe met de mensen om ons uit te dagen, en ik word daar ook in uitgedaagd, dus er is geen verschil in, uitgedaagd te worden om uit het menselijke denken te stappen. Mm. Want als wij het buitenaardse concept denken te kunnen gaan begrijpen, kan dat alleen als wij helemaal compleet anders in een ander stuk software durven te stappen. Een ander stuk software. Stappen. Ja, ja. Dus ons besturingssysteem van ons computertje thuis, wordt ineens vervangen door een compleet ander computerprogramma, een ander besturingssysteem, en je weet ineens niet meer hoe, hoe die computer werkt. Mm -hmm. Dus je weet niet meer hoe je je post opent, je weet niet meer hoe je internet gaat kijken, en zo is het met ons ook. En dus wij hebben een veel geavanceerder besturingssysteem dan alleen ditgene wat we nu gebruiken. Ja, daar gebruiken we nog één mapje van. Ja, ja. En binnen dat mapje proberen wij alles te begrijpen. We worden er ook in geboren, waardoor we kaders hebben en het ook snappen. Maar de, de mensen en de wezens in die enorm grotere realiteit, die zien ons daar ook in leiden. En die zien ook dat wij uit die kaders mogen komen. En zij zeggen ook letterlijk van jullie kunnen het gaan begrijpen op het moment dat je gaat erkennen dat de waarneming die je op dit moment doet, dat die zeer discutabel is. Dat die ja. eigenlijk een soort hypnotische trance of een hypnotische mm -hmm. sessie is. En kun je dan bijvoorbeeld, een, een, als je dat weet of ziet, een tipje van de sluier oplichten, wat dan een andere betekenis zou kunnen zijn. Van, eh, of deze meteoriet of, of 9/11 die wat je even aanhaalt. Nou, ik heb uh, in, mijn, in mijn hele uh, leven heb ik heel veel te maken met uh, het uit deze realiteit stappen zeg maar. Dat is niet helemaal de juiste benadering. Ik zal me eventjes corrigeren. Dat er een grotere werkelijkheid zich openbaart doordat mijn vermogens in mijn systeem ineens meer uh, uh, ja dat, dat ik mijn vermogens meer kan gebruiken. Dus ik ga eens meer zien. En daardoor zie ik ook dat bijvoorbeeld een wolk, niet alleen maar een wolk is, maar dat het bestaat uit een gigantische laag van frequentievelden. Zelfs een wolk. Dus elk object wat wij zien, niet alleen levende, niet alleen vogels, mensen, bomen, et cetera, maar ook zaken die, die, die dood lijken te zijn. Dus alles heeft een bewustzijnsveld. En dat is het meest, ik denk dat dat het leukste uitleg is, dat veel mensen zeggen, ja wij hebben als men, fysieke mensen hebben we ook een aura. En ze dus hebben ook een aura om ons heen. Sommige mensen kunnen die aura zien. Ja. Je kunt het ook andersom zeggen. Je kunt ook zeggen, wij bestaan uit energie. Alles is energie. Tussen die energielagen, energie er intermoleculaire ruimte, waar we nog op dit moment niks van snappen. Uh, maar die energie daarvan zien we maar 1%. Mm -hmm. Niet omdat onze fysieke hersenen dat doen, maar omdat ons grotere bewustzijn is uitgeschakeld. En we zien maar 1% van die energievelden. En dat is dan deze realiteit die we nu waarnemen. En sommige mensen nemen dus buiten... ...deze realiteit, dan ook nog, toch nog een stukje uitstoting, een uitstraling van die energie waar, dat noemen we mm -hmm. dan een aura. Mm -hmm. en, maar je, je, je kan het ook zeggen van, de fysieke realiteit die we nu zien, dus je ziet nu mijn lichaam... ...is eigenlijk een uitstulping van een heel groot metafysisch, holografisch <coughs> bewustzijnsveld. En, uh, en daarmee zeg ik dat alles, niet uh, altijd alles een andere betekenis heeft. Mm -hmm. Maar wij zien alleen die ene frequentie. En de krachten die deze realiteit bij ons invoegen... Hebben dat heel goed in de gaten. En die zorgen daar op een hele slimme manier voor dat wij collectief aan een soort bewustzijnsinfus liggen. En elkaar ook daarin versterken door nieuws en mediafeiten voor te brengen, het collectief te injecteren. En over de hele wereld tegelijkertijd uit te zenden dat er bijvoorbeeld een terroristische aanslag wordt gepleegd. Zien wij als collectief dus ook letterlijk die fysieke uitstulping daarvan. In het bewustzijnsveld. Dus in de lichtspectra die wij dus kunnen zien... Althans, die worden omgezet door ons brein in een driedimensionaal beeld. Mm -hmm. En buiten die driedimensionale bewustzijnsvelden om ligt een veel groter spectrum van bewustzijn. En denk maar gewoon aan, aan het meest simpele voorwerp, bijvoorbeeld dat je onder hypnose bent. Ja. Dat je uh, iemand die onder hypnose is vervolgens zijn bril of haar bril afzet en ineens perfect zonder bril kan lezen. Ja. He, dus wat is bewustzijn? Dus welke, programma's, waar, welke programma's draaien er in ons? Welke aannames? He? De mensheid... Neemt nu de werkelijkheid maar aan, voordat het dat is. En op het moment dat jij dus onder hypnose in één keer je bril af kunt zetten, kun je ook zeggen van, je komt uit de hypnose, waardoor je die bril niet nodig hebt. Hè? Oh ja. Dus je kunt alles op heel veel verschillende manieren benaderen. En dat is juist het meest interessante. En buitenaardse groepen en galactische beschavingen staan eigenlijk op de zijlijn wachtende tot wij gaan begrijpen... ...dat er zoiets groots aan de hand is, wat zoiets immens moois is, waar wij dus een rol in spelen, dat wij dus durven anders te gaan kijken. En dan nogmaals, dan betekent dat ook dat we buiten het zogenaamde veilige stuk mogen komen. Ja. Want als we buiten de veiligheid komen, wat voor ons plezierig is, dan krijgen wij gevoelens in ons die niet passen bij ons huidige dimensionale bewustzijn... Die zijn zo krachtig, sommige mensen worden er nerveus van, sommige mensen worden er helemaal blij van en energetisch. Er zijn ook mensen die worden er bang van wat ze dan voelen, omdat ze gevoelens in zich krijgen die ineens heel erg ja, niet te duiden zijn. Mm -hmm. He, dus dus dat, die, die setting van de mind, the, human con the conditions of the human mind, is de meest blokkerende kracht om terug te keren in ons galactisch bewustzijn. En dan kun je dus al dat soort foto's en beeldmateriaal allemaal uh, gaan bekijken. En beseffen dan ook dat we het steeds binnen de kaders bekijken van wat het is. En daarom kan ik ook heel vaak geen duiding geven op wat we denken dat het is. Holografisch bewustzijn. Mm -hmm. Wij zijn daar uh, excellente wezens in. Alleen moeten een, we ons dat nog beseffen of moeten ja, we naartoe groeien? Ja, daar zijn ja, we nu of? heel erg druk mee bezig. Ja. En, en op het moment dat wij dus iets een betekenis gaan geven, als dé betekenis op zich, he? we hebben de waarheid nu ontdekt, mm -hmm. of we hebben nu de methode ontdekt, we weten nu hoe het exact in elkaar zit, op dat punt kaderen we alweer. Ja, ja, dus, Want wij uh, zijn ongelimiteerde wezens. Een implosie van alle mogelijkheden. Precies. Ja. Ja. En, en de strijd en het gevecht, en, en ook de liefde die er wordt gegeven over de mensheid en aan de mensheid, allemaal gericht op het behoud van het menselijk bewustzijn. Gerelateerd aan het aardse uh, scheppingsvermogen. Dus, er is, het is, is zoiets, veel, zoiets moois aan de hand. En in feite vallen alle religies vallen hiermee gewoon uh, goed te verklaren. We kunnen uit alle religies de, de hoofdboodschappen halen. En, en we kunnen uit allerlei uh, culten en secten en allerlei spirituele bewustzijnsvelden kunnen ook allemaal boodschappen halen die ertoe doen. En de rest kunnen we loslaten. We kunnen niet zeggen van dat de mensheid hier op deze planeet... zomaar toevallig in een soort leerproces is gekomen. Want als we superieure wezens zijn, wat valt er dan nog te leren? Ja. Hebben we het dan alleen misschien te herleren? En als er een universum is, een universa en een metaversum... Er zijn ook boeken over geschreven. Hè, is het dan werkelijk zo dat de ascended Masters, de opgestegen meesters... dat ze werkelijk opgestegen zijn? Of is er iets met ons gebeurd... Waardoor ons bewustzijn zo naar beneden geklapt is... en onze circuits van vermogens uitgeschakeld zijn? Ja. En als je dit helemaal... Durft open te leggen en je gaat in werkelijk helemaal open. Mm -hmm. nou, dat is gewoon fantastisch. Ja, het is precies de krachten die op deze aarde aanwezig zijn. Ja. Trachten te voorkomen dat wij de hypnose collectief doorbreken. Ja. Maar kennelijk ja. is daar wel een soort pad in nodig. Ik ben, uh, ja. denken aan uh, mevrouw Blavatsky. Die schreef in haar geheime leer over het licht van Foghat. Uh, dat, dat, uh, dat was dan een soort meting van het oorspronkelijke zijnsveld. Mm -hmm. En die had hier... Uh, het oorspronkelijke zijnsveld wat zij dan mat of waar zij het dan over had... ...was 180.000 aan in intensiteit. Ik weet mm -hmm. niet meer precies de maat aanduiding. Maar, uh, en waar wij nu in zijn is iets van 80. Mm -hmm. uh, dus als jij dan spreekt over 188 vallen van het bewustzijn... Mm -hmm. uh, ...dan hebben we heel veel trapjes op de weg terug nodig. En zij schreef ook van op het moment dat dus, uh, de mens zeg maar, die nu in dat 80-veld zit... ...in één keer geconfronteerd zou worden met die 180.000, uh, dat die in één keer opgebrand zou worden. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Tenzij er mensen bereidwillig zijn om in een groot groepsverband het bewustzijnsveld op de aarde al een beetje in beweging te brengen. En dat is ook wat er ja. gebeurt. En het is niet voor niks dat uh, er enorme conflicten worden gecreëerd in bijvoorbeeld Syrië. Mm -hmm. Dat zijn hele belangrijke locaties waar het metafysisch bewustzijnsveld van de aarde hele grote centerpoints heeft. He, dat, dat, dat, dat kun je letterlijk, dat zijn enorme neurologische circuits, lopen daar dwars door de aarde heen als enorme stromen lava's, onzichtbaar voor ons op dit moment, maar er wel is. En op het moment dat dat dus tot expressie gaat komen en dus in het bewustzijnsveld en de atmosfeer van de aarde weer begint te stromen, dat de onderdrukking dus eraf gaat, is er trauma nodig en oorlog nodig en zorgen van de mens, omdat wij de scriptschrijvers zijn van het energieveld van de aarde. Voor vele miljoenen jaren hebben we gedacht, door alle beschavingen heen, dat de aarde leidinggevend is in de energie naar ons. Dat de aarde ons oplaat, dat de zon de aarde oplaat en dat daardoor de mensheid in een ander bewustzijnsveld komt. Maar het is radicaal anders. Het bewustzijnsveld van de aarde, ons oorspronkelijk veld, dat wordt ook het gouden veld genoemd, dat initieert het bewustzijnsproces ook van de aarde en van ons planetaire stelsel. Dus het is logisch dat de mensheid in traumatiek wordt gehouden... en gebombardeerd met allerlei zorgen en formats en tekorten en geldproblemen. En de meest waanzinnige modellen hebben we over ons heen uitgestrooid ja. gekregen... om in allerlei uh, belachelijke situaties te verkeren... Die, wat helemaal niets te maken heeft met überhaupt nog de explorerende krachten van de mens. Ja. Dat is bewust om te zorgen dat wij niet gaan initiëren. Want wij zijn degene die dat kunnen. Ja. Mateloos interessant. Maateloos interessant... Maar uh, we zijn alweer bij het laatste stukje gekomen ja. van uh, deze uitzending. Dus <laughs> daar ja. moeten we weer een andere keer over verder. Ja. Ja. Fijn is... hè, om hier met elkaar ook over te kunnen spreken. En, ook om dat, en daarmee is niet gezegd dat wat ik zeg dat dus de waarheid is. Hè? Ik draag ook alleen maar een stukje van die puzzel aan. En ik vind het zo fijn om dat te mogen doen, dat we ook uh, hier een stoel extra bij zetten... voor degene die zich groepen voelt om ook hier aan de tafel te komen zitten. Want dat, ook dat is van harte welkom. Ja, fantastisch. Heel graag. Absoluut. Um, speaking of which, um, we hebben iemand uh, die ons heeft gemaild uh, met een klein persoonlijk verhaaltje. Mm -hmm. um, en die, die is wel leuk om op deze plek ook even te delen. <coughs> Hij zegt, uh, ik heb persoonlijk contact gehad met reptilians die uiteindelijk de controle hebben over de banken. Dat hebben ze me persoonlijk verteld. Uh, vandaar dat ik in een artikel beschrijf uh, hoe het bankenstelsel werkt. En een tijdje later in een volgende e-mail, uh, want hij heeft dat artikel gepubliceerd, zegt hij dat hij... Uh, ja, ik heb inmiddels allerlei aanvallen gehad en inderdaad ook astraal. Ik ben ook aangevallen met energy weapons, althans zo voelde het. Alsof de energie in mijn lichaam corrupt werd. Ook ben ik telepathisch gevallen, wat dagen achter elkaar duurde. Hierdoor ben ik vorig jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Niemand gelooft mijn verhaal, dus denken ze dat ik schizofreen ben. Ja, dat verhaal is ook niet te geloven op basis van wat wij hem tot nu toe weten en dat we wat we denken dat we kunnen weten. Dit gebeurt gewoon ongelooflijk veel. Er zitten in Nederland echt duizenden mensen in inrichtingen, klinieken opgesloten omdat ze er niet naar ze geluisterd wordt. Want de psychiatrie zegt dat op het moment dat je naar gaat luisteren en je gaat het ook nog beamen wat die mensen vertellen, ja. dan spreek je, praat je ze zelfs een, een ziektebeeld aan. Ja. Dat is op zich al knap dat dat zou kunnen: ja. dat je iemand een ziektebeeld aanspreekt, aanpraat. Maar dit is heel moedig van deze persoon om dat te delen. En het is absoluut waar dat je heel sterk in je schoenen zou moeten staan, kunnen staan, om hiermee bezig te gaan. En ik raad ook iedereen aan om hier dus vanuit kracht mee bezig te zijn. En ook te werken aan het bewustzijn van dat je dus nergens bang hoeft te zijn op voorhand. En als je dat niet goed onderzoekt en je denkt dat alles wel meevalt, dan kan het zo zijn dat je ook dus lastig gevallen wordt. En daar heb ik wel heel uh, veel dingen in te, in te delen met de mensen, om te zorgen dat we allemaal in het veld van bescherming kunnen zijn. Want anders zou ik hier ook niet over kunnen spreken. Ja. En uh, deze persoon heeft nu iets neergezet in de beweging door dit te mailen. Dus dank, dank ja. daarvoor. En... Uh, daar komt ook een reactie op vanuit het veld van kracht. Ja. Mooi. Oh, dankjewel. Heel mooi. Ja, ja. ja dus daar zijn we nu aan het einde gekomen van onze uh, uitzending. Heel jammer. Ja. Ik dacht dat we net begonnen waren. Ik wilde nou net eventjes van uh, even loskomen. dat ja, is, is echt niet te doen. Nee. Heel fijn, Arjan. Uh, ik vond het een hele mooie uitzending. Uh, ik besef mij dat het eigenlijk alle kanten uitgaat. We zitten in een, uh, in een fase waarin we echt... Nou, formatloos eigenlijk werken. We hebben wel een beetje een opzet gemaakt. Ja, nogmaals van harte welkom en hopelijk tot een volgende keer. Ja, dankjewel voor het kijken en graag tot een volgende keer. Dag.